We zijn nu bij LMV 1790, een prachtige locatie bij Pesero. We verhuurden al jaren, mensen erg tevreden, alleen ik heb nooit de film gemaakt hier, dus we komen hier even langs. Het enige is, het is een beetje heijig, het is niet zo mooi weer, dus het komt niet echt geweldig uit te zien. Maar geloof me, het is een prachtige plek hier, ik zal het even laten zien. Ik met me mee. Dit op mijn 10 minuten afstand kijkt dan we de eigenaar. Dit op mijn 10 minuten afstand van de zee. Per Pezero.